Hallo slimme vogels. Super, super leuk nieuws. Ik ben echt super enthousiast. De update van 52 weken Facebook inspiratie is eindelijk helemaal af. Het is afgerond en het is nu officieel in versie 2. Uh, wat is er veranderd? De tips zijn verbeterd. Ik heb, uh, ik ben ik heb teruggewerkt van week 52 naar week 1 en... Dit was gewoon echt nodig. De tips veranderen was zo hard nodig. Uh, ze zijn veel beter geworden. Ze zijn verbeterd. Sommige tips zijn blijven staan, maar de uitleg is verbeterd. Er zijn veel meer uitlegvideo's. Ik had behoorlijk wat mailtjes waar, waar je zeg maar, per afbeelding moet zeggen: van, nou, nu klik je hierop en nu klik je daarop. Maar de uitleg is dus ook veel beter geworden. Um, in die uitleg leg ik ook meer uit waarom je doet wat je doet, waarover je moet nadenken als je ermee bezig bent. Dus daardoor is het nog een stuk beter geworden. Ook uitleg over hoe je leuke afbeeldingen maakt. Hoe doe je dat eigenlijk? Welke tools kun je ervoor gebruiken? En dan ook uitleg hoe je die tools gebruikt. En dan ook nog uh, hoe je ervoor zeg maar, zorgt dat Facebook de afbeelding van je website pakt. Dus we duiken ook nog even in bijvoorbeeld WordPress. In hoe dat werkt. En uh, hoe afbeeldingen zorgen ervoor zorgen dat je opvalt. En betere uitleg over het integreren van Facebook in je algehele zeg maar, marketingstrategie. Van hoe zorg je ervoor dat Facebook ervoor zorgt dat mensen op de website komen? Hoe zorg je ervoor dat Facebook ervoor zorgt dat mensen op je e-maillijst komen? En dat alles bij elkaar kan gewoon heel veel opleveren. Dus super toch? Uh, het is ook super laagdrempelig. Het is echt een programma wat uh, bedoeld is. Dat je zoveel mogelijk gratis kunt doen, dus de tools en de middelen die je gebruikt zijn allemaal gratis. Je, ja, je investeert eigenlijk alleen in het programma en misschien in, ad in uh, advertenties als dat is wat je wil doen, daar wordt ook aandacht aan besteed. En uh, verder is het gewoon heel uh, laagdrempelig, want het is echt mijn bedoeling dat jij op een zo laagdrempelig mogelijke manier je online zichtbaarheid gewoon veel beter maakt. Het is ook echt een middel om je Facebook op de automatische piloot te zetten. Je bent één moment per week ermee bezig. En de rest loopt dan gewoon vanzelf. Dus dat is gewoon super. En het gaat dus nu om versie 2. En daarom heb ik voor versie 2 vroege vogelvoordeel tot en met 22 april. De investering is namelijk 117 euro inclusief btw. Maar tot en met 22 april is het... Uh, uh, 97 euro inclusief btw. En um, ik zou zeggen, maak er gebruik van. Vooral in deze tijd is het een superhandig programma om zo laagdrempelig mogelijk jouw online zichtbaarheid te maximaliseren op Facebook. Um, dus klik op de link uh, hierboven en dan kun je je gewoon aanmelden. Ik heb er zin in. En je komt natuurlijk ook bij de besloten Facebookgroep voor slimme vogels. Waarin je nog meer uitleg krijgt over online zichtbaarheid. En uh, wat dat allemaal voor je kan doen. Dus uh, tot ziens. En ik heb er zin in. En nog uh, fijne dag.